Het gaat beginnen. Marengo aan de linkerkant. Zet die bal voor. Volkomen vrij. Zo. En uh, is, uh, een doelpunt: 0-1. Schitterend doelpunt. Wat stond die man vrij? He? die man uh, daar uh, zo ongelooflijk vrij? En zo stro, dacht ik. Lisse is begonnen. De nummer 9. Lisse is begonnen. Harry Goed daar gaat schieten. Erven. Tijd voor een crossbal. Denk het. Die staat onderweg. Nee, ja, die, ja. Daar komt hij. Heel mooi. Nou, Roumillon. Het moment. Oh, oh, wat een prachtige reactie he. van Cummins. Nicky van Hilton. Kan hij weer kruisen, dat deed hij dinsdag ook. Maar nu komt het niet aan bij een medespeler. Maarten van Dijk stoort daar. Goed, Maarten van Dijk. Dat is, oh, dat is een overtreding. En dan volgt ook een gele kaart. Voor de nummer 24. Lars van der Steen. Ja, dat deed hij goed, uh, ja. Gewoon het pootje ervoor, yep. alert. Omhoog. Maakte, maakte dinsdag ook al een goede indruk. Jeugdspeler... Uh nou ja, die nu uh, weer een kans krijgt. 45 minuten. Hij is 19 jaar, van 2002. Kruisheer achter de bal. Kan de langs. Kan er langs hoor. Ja, misschien gewoon in één keer ineens proberen. Een harde ik denk dat Erfren wegstapt. Ja. Hij gaat mikken op Erfren. Oh, wat een mooie uh, redding van de keeper. En een mooie vrije trap. Ik, ik, ik, ik zou hem er zo in zeilen. Maar er staat nog natuurlijk ook een keeper, uh, Erik Cummins. Kijk of het weer een korte corner wordt. Of, uh. Nee, kies er nu voor een lange. Toch komt Romion daar. Houdt daar Marengo bezig. Toch kort. Opnieuw een corner. Maarten van Dijk. Ja! ja! Maarten van Dijk geeft de assist. En Lars Dekker scoort. Nou, ik zeg goede wissel. Ja, Lars Dekker. Dat gebeurt niet vaak. Het is hem van harte gegund. Uh, en uh, heel DFS natuurlijk. Uh, uh, weer een korte corner die uiteindelijk... Uh, Maarten van Dijk goed aanneemt in de 16 en hem uh, strak voorgeeft. En uh, Lars Dekker hoeft alleen nog maar een voetje er tegenaan te zetten. Dus uh, nou, binnen het uur staat het 1-1 uh, en uh, hebben we weer een mooie wedstrijd. Noordhof. Voorzet voor de goal langs, maar hier is wat ruimte. Oei, dat, uh, dat komt maar net goed. Hoekschop. Verwij. De bal lang. Van de putten. Naar Noordhof. Linkerkant, Kleibroek. Speelt hem iets te ver voor zich uit. Koenvloedgraven. Uh, Oeh, oh, dat is niet jongens, goed wegwerken. Wat is dit? Ja, grote fout daar. Wat is dit zonde. Maar je doet het zelf. Voetballend achterin willen oplossen. Maar zo komt uh, oh. Blis op een oh. 1-2 voorsprong hier. En dat had niet gehoeven. DVS verliest met 1-2 van FC Lisse, teleurstellend resultaat. Wat is je vrouw Peter van de wedstrijd? Ja, natuurlijk vroeger goal cool, uh, tegen. Uh, we spelen uh, nou, de eerste lange bal, zeg maar. Komt vervolgens daarvan uit komt komt wel te winnen. Tweede bal, uh, nou, daar waren we al uh, te laat, zeg maar. Bij alle acties zijn we niet aangesloten en ben je steeds te laat. En, uh, ik geloof 25 seconden later ligt hij erin, 50 seconden later. Uh, nou, dat zet voor ons wel gelijk de, de wedstrijd op de kop. Uh, ja, in nou ja, de eerste helft uh, kom je gewoon niet aan voetballen toe, geen oplossingen. Uh, we hebben nog wel een paar, twee, drie wat kansjes gehad, maar dat was meer geluk dan wijsheid. Uh, er zat weinig lijn in. Uh. Had je het idee dat de wedstrijd van dinsdag nog in de benen zat, uh, vooral in de eerste helft? Ja, dat, dat weet ik niet. Het enige wat ik zie is... Uh, dat we geen, geen, geen uh, agressiviteit hadden, uh, dus geen druk op de bal, alles een beetje op 60, 70 procent deden, zeg maar. dat, dat zou kunnen betekenen dat die wedstrijd nog in de benen zat. Ik heb het in de, in de wedstrijdbespreking gevraagd, voelen jullie je. Ze zijn allemaal fris en uh, dus uh, zeiden ze allemaal ja, dus ik zeg nou, dat mag dan geen excuus zijn uh, voor vandaag. Dus, uh, ik ga ervan uit dat dat niet het geval is geweest, uh, nee. En de rust, uh, drie, drie jongens die je uh, erin brengt, wat, ja. wat is er in de rust gezegd, wat was het idee voor de tweede helft? Nou, we moeten gewoon meer, meer energie brengen, voetballen moet beter, uh, beter zijn. Want we kregen, we kregen natuurlijk de bal van hun, uh, dus er was genoeg ruimte om te voetballen. Uh, nou, met mate las achter op het middenveld. Uh, en in het centrum, er uh, lag natuurlijk ook heel veel ruimte om uh, in te dribbelen om te voetballen. Ja, is Koen daar beter in dan, uh, dan Tim, denk ik. Uh, nou ja, dat hebben we ook wel gezien. Ik denk dat we de eerste half uur prima hebben gespeeld, de tweede helft. Uh, dus uh, een paar goede, goede goal gemaakt, een paar goede kansen gecreëerd. Dus, uh, uh, en uh, uiteindelijk, uh, de laatste vijf minuten, uh, ja, doen we het onszelf aan. Ja, ja dit 2-1 bedoel je? Een beetje, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat mag gewoon uh, nooit overkomen. Dus, uh, ja, zonde. Uh, ja, en nu uh, volgende week gaan we naar, naar Odin. Hoe staat uh, het een beetje met de blessure gevallen? Zijn die, uh, volgende week zijn er wel meer jongens beschikbaar nou, of is dat nog niet bekend? Op dit moment geen idee, het interesseert hem ook helemaal niks. Het gaat om nu, uh, ja, en, uh, ik vind dat we met name de eerste helft hebben laten liggen. Gewoon te weinig gebracht met elkaar, tweede helft. Uh, nou, we spelen nog voldoende, creëren wat kansen, komen we door. Uh, de eindfase geeft natuurlijk nog 1-2 momenten weg. Uh, dat is op zich niet zo heel raar. Wij moesten wat, we wilden ook gewoon om te winnen. Het is ook niet op 1-1 te spelen. Uh, en nogmaals, het uh, had erin gezeten. En, uh, nou, het is gewoon weer wonderlijk. En uh, kijken of uh, volgende week misschien weer wat jongens erbij. Maar uh, dat is ja, dus zorg voor uh, maandag. Ja.